Hoe kijk je terug op je werk tijdens de COVID-periode? Aan het begin was het heel spannend en was het heel chaotisch. Op de afdeling was het echt wel chaos. Zowel in spullen als binnen het team was het, was het een lastige tijd. De helft van de afdeling zat nog dicht. En er was nog steeds een cohort die continu ook gebruikt werd. En er moesten nog een paar golven ook volgen. Dus dat maakte het wel een intense periode. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt?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 Nou, medewerkers die daar echt doorheen zaten, dat vond ik het moeilijkste. Die echt heel verdrietig waren en zelf ook niet goed er meer mee om konden gaan... ...waardoor ze moesten re en heel lang bezig waren om ja, weer op orde te komen. Dat vond ik het moeilijkste. Eigenlijk had ik dagelijks wel huilende medewerkers op mijn kantoor. Zo begon mijn dag en zo eindigde mijn dag vaak ook. Wat was nieuw voor je in je werk? Op het werk heb ik heel erg gemerkt dat we veel beter met elkaar zijn gaan overleggen en veel beter zijn gaan samenwerken. Dat maakt het nu voor ons ook een stuk makkelijker. We hebben veel kortere lijnen, we wisselen veel sneller verpleegkundigen uit, zodat het voor iedereen fijn en werkbaar blijft. En daarnaast vind ik het heel knap dat iedereen zo flexibel is gebleven in deze periode en nog steeds is.